we gaan nu aan de action trui beginnen, uh, tenminste deel 2 en deel 2 houdt in dat ik hier de uh, taille ga ik minderen, uh, de mouwen gaan we erin zetten en de poort wordt er gehaakt, dus ik uh, vind het heel leuk dat jullie kijken allemaal duimpjes omhoog, abonneren, zet die notificatiebel aan, zodat je ziet wanneer ik een nieuwe video geüpload heb en uh, ja, dan kunnen jullie ook die leuke trui gaan haken. Dus we gaan beginnen. Tot zo! Je hebt nodig voor de Action Sweater de Flowcake. En op de Flowcake is 200 gram. En daar zit 512 meter op. Dus uh, ik heb twee bollen nodig gehad. En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 zelf weten of je wil minderen, of je dus die taille erin wil hebben. Ik vind het dat mooier als het aansluit, maar ja, wijdere truien zijn ook heerlijk. Hier heb je natuurlijk al een een wijder gedeelte voor de borstomvang en dat komt doordat je in die hoek hier nog stokjes eigenlijk gemaakt hebt. Dus je krijgt dan een wijdere borstomvang. Maar wil je hem dus mooier aan laten sluiten in je taille, dan ga je bij maat M om de 15 centimeter een steek minderen maat L om de 20 steken een mindering en bij maat XL om de 25 steken een mindering ik zet zo even de camera goed en dan ga ik uitleggen hoe ik de mindering uh, maak en die maak ik bij bij de, ja, nu dus waar je je taille hebt moet je even meten en dat staat ook in deel 1 en dan die point-to-point steek hierin. Hier ga ik in minderen, dus ik zet even de camera goed, en dan zie ik je zo weer terug. En dan ga ik je leren hoe dat we deze mindering gaan doen. Tot zo, we gaan dus in de taille de eerste mindering maken. En het minderen van maat M heb ik om de 15 steken gedaan, en uh, dat is dus. Een mindering vanaf 15 steken en maat. L kan je minderen vanaf 20 steken en uh, XL uh, tel je 25 steken tussen en dan krijg je een mindering vanaf die aantal steken. We gaan die steken minderen in de point-to-point -point steek, dus die rij met die ja, vaste paarsgewijs of point-to-point je pakt je haakwerk weer je hebt deze toer al gesloten je maakt de nieuwe toer met een losse en dan gaan we in de achterste steek de point to point steek doen en die blijf je doen in die achterste steek maar dan ga je ik doe het m even voor vanaf de vijftiende steek gaan we minderen dus ik ga nu 15 steken maken 1 2, 3, 4, 5, 5 6 zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf. 13, 14, 15. Zie je? Je kan ook dit meten dat je zegt van om zoveel centimeter, maar wat je wil. Dan gaan we nu minderen. En minder is hetzelfde als dat je de steek maakt, maar dan pak je een steek extra. Kijk, en dan krijg je dus automatisch die mindering en nu ga je dus met 4 lussen op je haaknaald dit is, dit is eigenlijk de normale steek en de mindering pak je nog een lussen bij je haalt door en dan heb je 4 lussen op je haaknaald omslaan door 4 lussen en dan zie je straks niets van de mindering En dan ga je weer je aantal pakken per je maat dus ik maak er weer 15 en dan ga ik weer minderen dus dit is een gewone dit is de tweede en bij de vijftiende steek dan zie ik je weer terug tot zo ik heb nu weer vijftien steken gehaakt en je ziet die mindering die zit hier maar die, ja, die zie je gewoon niet als je de trui straks aan hebt dan zie je natuurlijk wel dat hij uh, naar je taille loopt maar je ziet de mindering niet dus ik zal nog een mindering voordoen. In de gezelde steek. De volgende steek. En je pakt de volgende steek op. Omslaan door 4. En dan maak je weer je aantal wat je nodig hebt. Dus weer 15 steken. En zo tel je weer verder. Ik moet weer even tellen, want anders raak ik de tel kwijt. Dit is 2. En zo ga je weer door. 3 en je gaat bij de vijftiende ga je een steek minderen en dan zie ik je op het einde van de toer weer terug, tot zo en dan zijn we op het einde van de toer met de mindering ik heb geloof ik vier keer geminderd maar dat is ook ja, bij iedereen is dit anders omdat ze, ja, ik weet niet hoe groot jouw pas was de bovenpas maar we zijn op het einde en dan ga ik nog een steek pakken en ik sluit nu de toer tussen de eerste steek en de halve of de eerste losse en de eerste steek in en ik pak mijn draad op en ik haal door alle lussen dan ga je weer verder met drie lossen. en dan ga je in elke steek weer in de achterste lus achterste lus van de eerste steek kijk en als je hier een te grote opening krijgt Dan ben je te ver, dus dan pak je deze eerste steek, eerste lus, en dan ga je weer gewoon drie rijen stokjes haken. Dus als je de hele trui haakt, dus eerst de point-to-point-steek hier zo, en dan drie rijen stokjes. De eerste rij steek je in de achterste lus in en dan zie ik je bij de volgende mindering bij de point-to-point steek daar zie ik je weer terug dus je maakt nu weer drie rijen stokjes de eerste rij in de achterste lus en dan zie ik je dadelijk weer terug tot zo we hebben nu net een rij geminderd en nu gaan we de volgende mindering doen en die gaan we weer in de point-to-point steek doen dus als je geminderd hebt dan ga je drie rijen stokjes maken dan ga je weer een Point to point steek maken en dan ga je minderen bij maat M om de 25 steken, maat L om de 30 steken en maat XL om de uh, 35 steken. En dan zie ik je daarna weer terug. Daarna ga je weer natuurlijk die drie rijen sokjes haken en dan kijken we even tot hoe lang jouw trui moet worden en dan zie ik je weer terug. Tot zo! en als je het patroon uh, gevolgd hebt dan kom je op 50 centimeter het totaal is 58 voor het trui maar het is natuurlijk inclusief de boord dus 50 à 52 centimeter is de trui zelf en dit is de die ik nu uh, dit is de tweede bol die ik nu ga gebruiken en dan gaan we nu aan de mouwen beginnen en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! En dan beginnen we nu aan de mouw. En de mouw is niet heel lastig. Alleen je moet wel even de kleur in de gaten houden. En de kleur, het uh, is maar net waar je geëindigd bent aan deze kant. Aan deze kant. Kijk, en die kleur, die pak je. Dus je moet je bol eventjes helemaal afwikkelen per kleurtje. En dan begin je met de kleur waar je het bovenpasje mee geëindigd bent. En dan zet ik even de camera goed. En dan kunnen we weer gaan beginnen en tot zo! kijk ik heb nu de buitenste kleur eraf gerold de oranje in mijn geval van de cake flow van de action en dan zie je dat je er ook knoopjes zitten maar dat weet je allemaal al die heb je zelf ook al tegengekomen ik knip gewoon de knoopjes eraf en dan hou ik een apart bolletje over die bewaar ik dus deze leg ik Weg. En dan gebruik ik deze kleur. Want met deze kleur heb ik de bovenpas geëindigd. En dan gaan we een opzetlus maken. En dan pak je een kleinere haak. Oh nee, sorry. Ik moet toch haaknaald nummer 6 hebben. Dan pak ik even haaknaald nummer 6. En dan, uh, dan zie ik je zo weer terug. Tot zo en dan beginnen we de mouw onderaan bij de oksel, dus echt waar je geëindigd bent hier ben je geëindigd en dit is de ronding, dus het midden daarvan daar pak je je haaknaald met je garen en daar steek je in Dus in de oksel, je houdt je draden aan de achterkant, je haalt je draad op Omslaan door 2. Dit is dus een vaste, vind ik altijd makkelijk. Trek even goed aan de draad. En dan begin je gewoon een toer. Dus je begint met 3 lossen. En dan kijk je even of je aan de goede kant van je werk zit. Even kan Het eigenlijk niet goed zien, maar oh ja, je ziet het natuurlijk aan de ribbeltjes. Ja, en dan zit je aan de goede kant van je werk, dus altijd belangrijk dat je echt je ribbeltjes ziet. Kijk, aan de achterkant zie je die ribbeltjes niet zo goed. Dus je zit aan de goede kant van je werk. Je pakt de oksel, je zet daar drie lossen op, en dan ga je kijken hoe je patroontje in elkaar steekt. Want hier heb je. Die vaste paarsgewijs. Hier een rijstokjes, hier een rijstokjes. En als je zo geëindigd bent, dan kun je dus nog een rij erop zetten. Ben je geëindigd met drie rijen stokjes, dan moet je die point-to-point uh, -point steek uh, gaan maken. Maar nu kunnen we dus gewoon stokjes gaan maken. Ik heb dus bij de steekmarkeerder mijn eerste uh, drie lossen gemaakt. Die telt als stokje. En dan ga ik om geen gaatjes te krijgen zo dicht mogelijk insteken waar je die drie los hebt gedaan en dan ga ik een gewoon stokje maken omdat dit het patroon zo is dan zit je op die zijkant van dit stokje omdat dit nog ja omdat dit zo uitkomt kom je ook zo uit dan pak je dus die onderkant van het stokje tussen de twee stokjes ga je dan in zitten en dan maak je weer een stokje zie je die ruimte is vrij open maar ik laat hier toch maar één stokje en dan pak ik in de volgende die ik nu zie en dit is het de hoek zie je dat dit dit stokje was van uh, de hoeken en dit is de hoek en daar zet ik ook weer een stokje in en dan ga ik in elke steek nu zie je de steken daar ga ik een stokje opzetten. Dus straks heb je die trui aan en dan zie je eigenlijk geen verschil tussen de mouwen en het pand. Zie je? Dus op elke steek. Ja, het haakt wel geweldig lekker weg. Dit is nu mijn tweede trui die ik maak. En ik doe dit ook uh, bewust, zodat ik weet dat het patroon ook uh, klopt ik ben mijn eigen weerkant controleren en op elke steek zet je een stokje, en dan ga je zo helemaal rond het armsgat totdat je hier weer bij deze begin drie losse bent. En dan gaan we daar de toer sluiten. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. Dan zijn we nu op het einde bijna van de toer, en je ziet dat je hier die openingen hebt nog van het boven van de bovenpas. Dus je eindigt hier een stokje op een stokje, en dan ga je een steek omdat we dat aan de voorkant ook hebben gedaan. Een steek in die opening zetten en een steek hier tussen die twee stokjes in. Kan je het zien zo tussen twee stokjes in? En dan kom je aan bij je toer. Ik haal even de steek maar eruit. Zie je het einde van de toer? Dan kom je dan uit. En dan ga je de toer sluiten. Tussen die drie lossen en het stokje in. Je pak je draad op en je haalt door. En dan heb je je armsgat gesloten draadje leg je straks aan de achterkant dit en dan ga je verder met je patroon dus nu ga je met één losse omhoog en we gaan in de achterste lus gaan we weer de point-to-point -point steek maken insteken de volgende insteken ophalen omslaan door 3. in de steek insteken doorhalen Achterste lus omslaan door 3, dus de point-to-point steek gewoon weer, dus je herhaalt je patroon en dat wordt je mouw. Nu ga je wel kijken hoe breed dit stuk is, en zo breed maak je ook je mouw voordat je een nieuwe kleur aanhecht. Dus als bij jou dit stuk 6 cm is, dus van het pand, dan ga je de mouw ook 6 cm maken qua kleur en zo maak je hem helemaal in het rond je houdt je patroon gewoon aan van uh, de vaste paarsgewijs of de point to point drie stokjes en uh, je wisselt iedere keer van kleur je haakt je mouw gewoon iedere keer rond rond rond en als ik de mouw klaar heb dan laat ik nog eventjes de centimeter zien waar ik geminderd heb en hoeveel ik geminderd heb dus um, ja, ik ga de mouw even afmaken en dan vertel ik je waar ik geminderd heb en hoeveel ik geminderd heb, nou, tot zo we gaan nu minderen voor de mouw en we gaan 1, 2, twee drie keer minderen en de mindering doe je op de point to point steek en je meet vanaf de oksel meet je ja, hoef je niet te meten eigenlijk want dan pak je die laatste rij hier ga je minderen de volgende ga je minderen en de daaropvolgende ga je minderen dus je mindert drie keer en wat je moet minderen bij maat m minder je 15 steek om de 15 steken, zoals ik het uitgelegd heb bij het voor- en achterpand. Uh, om 15 steken minder je 1 steek. Voor maat M. De volgende, de tweede mindering, minder je om de 10 steken 1 steek. En voor de derde mindering voor maat M ga je om de 5 steken 1 steek minderen ik zal dit uh, voor de andere maat ook nog eventjes gewoon uh, ja, op uh, een uh, schrijven hier voor deze voordat ik weer verder ga en dan, uh, ja, dan kan je de mouw gewoon minderen in alle maten en uh, je schrijft ook het aantal steken die schrijf je op want je hebt natuurlijk twee mouwen en je wil allebei de mouwen gelijk hebben en uh, ja ik heb nu hier dus geminderd in die point-to-point steek 1 2 3 keer en dan het aantal om de zoveel steken een mindering en dan ga ik nu weer verder met deze kleur en dat is de kleur van de bovenkant en dan maak ik weer de mouw zolang als ik hem hebben wil dat meet je en dat ga je weer aan de andere kant weer uh, je andere mouw ga je dit doen je kan dit bolletje ook Um, omrollen in twee dezelfde bolletjes, zodat je um, aan de andere kant ook gelijk uh, hebt. maar ik heb het gewoon gemeten ik pak dezelfde afmeting als deze afmeting en dan ga ik met de laatste kleur beginnen en dan is de mouw af en dan zie ik je dadelijk weer terug, tot zo! als de mouw lang genoeg is dan uh, gaan we aan de boord beginnen dus uh, dan zie ik je zo weer terug met uh, deze. Is de boordsteek met twee reliefstokjes voor en twee reliefstokjes aan de achterkant. En dan zie ik je zo weer terug. Dan gaan we eerst de boord dus doen, en dan gaan we nu, daarna, na de boord, uh, gaan we de boord aan de bovenkant doen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. En als je op het einde van de mouw bent, dan, uh, dan ben je hier. Dan heb je drie rijen stokjes gehaakt. Een rij point-to-point point of uh, uh, vaste paars gewijs met uh, achterin in de achterste lus ingestoken. Dus op het einde van de mouw, dan hecht je af. Gewoon hier tussen de eerste drie lossen. De eerste losse, want point to point heb je maar één losse. Daar steek je in en je hecht je draad af. Je haalt door twee lussen. Ik had de draad al afgeknipt en dan heb je een mouw af. Maar dan pak je je zwarte garen. Ik heb alles wel eventjes van de wol gesplitst. Je maakt een opzetlus en je begint weer in het begin een toer te maken, dus je steekt eigenlijk hier weer voor de eerste steek en de opzet losse in, daar steek je in. Je houdt je draad aan de achterkant. je hebt haaknaald nu nummer 5 gepakt want we gaan hetzelfde boord maken als de onderkant en de onderkant is twee relief stokjes voor twee achter twee voor twee achter dus we hebben net zeg maar een opzetlus gemaakt je steekt in tussen je laatste losse en de eerste steek Daar steek je in je haalt je draad op je haalt het nog een keer om en je zet hem vast met een vaste. Trekt weer een beetje aan het draadje. Dan maak je 3 losse. 1, 2, 3. En nu gaan we uh, reliefstokjes stokjes voormaken. 2 aan de voorkant. Dus je gaat achter de steek in. Je haalt je draad op. En je haalt je draad door omslaan door 2 omslaan door 2 dan gaan we nog een relief stokje aan de voorkant maken je steekt in je duwt je, relief, je stokje naar voren of welke steek dat je op het laatste ook hebt omslaan draad doorhalen omslaan door 2 omslaan door 2 omslaan dan gaan we een relief stokje aan de achterkant maken twee we hebben nu dus de drie opzet lossen we hebben twee relief aan de voorkant en nu gaan we twee relief stokjes aan de achterzijde maken je gaat nu dus achter je werk langs en je duwt je stokje naar achteren en je haalt je draad op dus je zorgt dat je draad achterkant goed zit en je maakt je stokje af dan weer draad omslaan en dan ga je weer achter je werk langs en je duwt je steek naar achteren je haalt je draad op omslaan door twee omslaan door twee zie je dan krijg je twee relief aan de voorkant twee aan de achterkant en de hele boord maak je zo af met twee relief aan de voorkant En haaknaald 5 is natuurlijk handiger. Als je de boord dan uh, met haaknaald 6 gaat maken, dan uh, wordt die iets te los. Dus je moet echt een haaknaaldje kleiner pakken. En op een gegeven moment, deze reliefstokjes, die heb je zo door. Ik heb ook een baggy hat gemaakt, een muts. Als je die opzoekt, ja, dan kan je ook heel veel. Uh, Leren van uh, hoe je een relief stokje haakt. Maar ik hoop als ik het voor, zo voordoe. Dat het al duidelijk is. En het is natuurlijk altijd oefenen, oefenen, oefenen. Zie je? Dat je zo dan een boordsteek krijgt. En ja, nu heb je natuurlijk het grijze tussen. En dan heb je hier dus ook kijk even omdraaien. Ik zal het even goed leggen. Kijk, zo komt hij dan. Dus het is wel leuk dat je dit verschil ziet. En dan ga je weer aan de voorkant. En nog één. En aan de achterkant twee. En aan de voorkant weer twee. En weer achter. zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug tot zo en dan zijn we nu op het einde van de toer van de boord aan de mouw ik zie dat ik het draadje ook goed aan moet trekken en even naar achteren moet houden en hier zit nog een steek dus ik ga nog één voor voorste relief stokje maken en dan sluit ik de toer hier heb ik die drie lossen gedaan ga ik weer tussen die drie lossen en de eerste steek in daar steek ik in ik haal mijn draad op en ik haal hem helemaal door dus met een halve vaste en dan begin ik weer de nieuwe toer met drie lossen ik begin met drie losse 1 2 3 en dan ga je gewoon de relief vervolgen dus hier dit zijn twee voorste relief stokjes, dan pak je weer het stokje je gaat achter het stokje langs je haalt je draad om en je maakt dan een stokje en de volgende doe je weer hetzelfde je gaat achterlangs je haalt je draad om je haalt door en je maakt een stokje door twee omslaan door twee en nu kom je aan de achterkant dus de twee relief stokjes aan de achterzijde dus je haalt je draad om Kijk, en deze zit aan de achterzijde dus je gaat achterlangs achter je werk je duwt ook deze steek naar achteren je haalt je draad op en je maakt je stokje af omslaan naar achterlangs je duwt je stokje naar achteren je haalt je draad op en je maakt je stokje af zie je dan krijg je dit patroon gewoon en als je gewoon verder haakt dan krijg je een hele leuke boord aan je traai en Dan haak ik nog even verder, en dan zie ik je op het einde van de toer. Kijk, je sluit de toer gewoon iedere keer hier weer tussen die drie lossen in. En ik zie op het einde, als ik de boord klaar heb, dan zie ik je weer terug. Tot zo, ik ben op het einde van de machet. Zie je dat? Hoe mooi dat het geworden is. En ik zal even tellen hoeveel toeren ik gedaan heb: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Dit is de achtste. En pak ik even centimeter erbij. En dan is de machet ongeveer 6 centimeter. En dan ga ik nu de toer sluiten. Ik moet nog één voorste relief stokje maken. En ik heb er wel even een uh, steekmarkeerder in gezet bij elke toer. Want als het zwart is, dan, uh, ja, dan zie je het niet zo goed waar de toer eindigt. Dus weer tussen die losse en het eerste stokje in, daar steek je in je haalt je draad op. En je haalt hem door, je pakt je schaar, je knipt af en je haalt je draad door die lus, zo en dan werk je die netjes af. En dan is dit je machet, en dat ga je ook doen aan de andere kant. Dus zoals ik deze heb uitgelegd. Zo ga je die ook aan de andere mouw beginnen en dan krijg je een hele mooie machet. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Als het goed is heb je de, mouwen, heb de boorden aan de mouwen gehaakt en gaan we nu met een opzetlus een boord aan de halslijn maken en maakt eigenlijk is precies hetzelfde wat je eigenlijk wil aan die hals je maakt alleen twee of drie steken extra in de hoeken ik maak meestal drie zodat je zeker weet dat je de hoek lekker rond gaat dus je begint ergens uh, maakt eigenlijk niet uit waar je begint um, ik begin hier zo gewoon in een steek maakt niet uit waar je begint je steekt dus in, je haalt je draad op, je haalt om en je haalt door twee dan begin je de nieuwe toer met 1, twee lossen. want die eerste die vaste telt mee en nu gaan we eerst de eerste toer is alleen maar stokjes maken als dus bij de hals zet je alleen maar stokjes op en dan zie ik hier op de hoek, daar zie ik je weer terug, tot zo en we zijn nu met de stokjes bij de halsopening op de hoek en ik ga hier drie stokjes in die grote opening zetten. Dus in de hoek ga ik 3 stokjes zetten. 1 2 3 En dan ga je weer in elke steek een stokje maken. En het haakt zo heerlijk weg en als je ziet die wol die ja ik zal de bonnetjes bijpakken. Kijk, ik heb de Flow voor 2,99 euro, 99, dus voor 5,98 euro, 98, dus voor 6 euro. Ja, heb je gewoon een hele trui, heb je een maat groter dan M, ja dan moet je wel even een extra bol kopen, maar dan blijf je nog onder de 10 euro en je en je hebt natuurlijk heel veel verschillende kleurtjes in die trui zitten of op die bol zitten ja ik, ik vind het uh, dit is nu mijn tweede trui want ik heb er natuurlijk een in de vakantie gemaakt en uh, deze heb ik ga ik ja ben ik aan het maken omdat uh, om het uit te leggen om het te filmen en uh, ja het is ook een heel makkelijk patroon natuurlijk hè? stokjes en dan die point-to-point uh, -point steek en daar kom je ook wel uit dat is ook niet geen moeilijkheidsfactor en dan haak je weer door tot de volgende hoeken en dan ben ik bijna Goed, zorgen dat je de goede steek op een steek pakt. Hier heb je ook nog een steek zie ik. En dan kom je bij de hoek en ik heb hier nog steeds die begindraad. En daar zet je weer drie stokjes in 1 2, 3. dus je gaat weer verder een steek op iedere steek en dan zie ik je op het einde van de toer nog even iets in de weg, dan zie ik je op het einde van de toer hier dan zie ik je weer terug, tot zo, en dan zijn we nu op het einde van de toer en dan ga je weer tussen die drie en het stokje in daar ga je in en je haalt je draad op en je haalt door twee met een halve vaste dus zie je hoe mooi dat het dan aansluit en nu gaan we weer die boordsteek maken of de ribbelsteek met drie lossen beginnen we de nieuwe toer dan gaan we beginnen we met uh, een reefstokje stokje aan de voorkant en nog een en twee aan de achterkant dus de boord aan de halslijn die gaan we gewoon nu helemaal op elk stokje eerst twee stokjes uh, aan de voorkant een relief stokje en dan twee aan de achterkant dus die boord aan de bovenkant die maak je zo af en dan, ja, dan heb je gewoon een hele leuke trui. Je krijgt hem nu niet meer helemaal op beeld maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar de action sweater en ik zou zeggen graag de duimpjes omhoog en bedankt voor het kijken en tot de volgende video tot ziens